Er is vandaag een uh, congres waarin uh, beleidsmakers, ondernemers en financiële partijen elkaar proberen te treffen uh, om uh, te kijken of er uh, groeikapitaal uh, beschikbaar is voor mensen met goede plannen of ondernemingen met, uh, met, met behoefte om groeikapitaal te krijgen. En waarom we dit ook uh, vanavond organiseren is om uh, ja, ondernemers de kans te geven om met heel veel partijen in contact te komen die ze kunnen helpen bij hun financieringsvraag. Dat kunnen ze bij ons terecht, maar ook we kunnen ook direct doorverwijzen naar een aantal partijen die hier aanwezig zijn. En we hopen op die manier om Ondernemers te kunnen helpen om de financiering die ze zoeken, om ze te kunnen helpen om die ook daadwerkelijk te gaan vinden eigenlijk. En heel veel ondernemers uh, weten zelf die investeerder niet te vinden. Dus makkelijk als er dan partijen als investeerder zijn die wel dat netwerk hebben... waar je kan aankloppen, je plan kan indienen en uh, de match kunnen leggen tussen ondernemer en investeerder. Als ik een pitch krijg en mensen beantwoorden deze vragen niet heel snel... en denk ik, ja, weet je, je kan wel een gaaf idee hebben, maar denk even na, waarom zou ik geld aan jou geven? Dan zijn dit de dingen waar je heel goed antwoord op moet hebben. Door welke partijen wordt dit probleem nu opgelost? Waarom ga jij dat dan beter doen? Dus ja, het gebeurt al, dus waarom ga je het beter doen? En als er nog niemand het probleem oplost, moet je gaan uitleggen waarom niemand dat nog kan. En er is gewoon weer wat meer vertrouwen aan het komen in de economie. En ook zonder vertrouwen in de economie beseft iedereen dat er een hoop innovatie nodig is. En voor goede plannen, van goede mensen is er eigenlijk altijd geld. Er is ongelooflijk veel geld in de markt, alleen er zijn niet heel veel hele goede plannen. Dus uh, uh, het zit hem vaak niet, ik vind de klacht dat er geen geld is, vind ik niet altijd terecht. Als je echt een goed plan bent en je hebt uh, een goed track record, dan is er veel te veel geld. Ik vond het zeer nuttig. Ik vond het leuk om, uh, het is goed om te netwerken. En inderdaad, de pre presentatie van Jelle was zeer informatief. Met name wat ik heel erg goed vond uitgelegd is dat je verschillende manieren hebt van financiering... In de verschillende stadia waarin je je bedrijf aan het oprichten bent en uiteindelijk aan het doorbeelden ontwikkelen. Dus voor mij is het nu duidelijk in welke fase van financiering ik mogelijk zit. Tot nu toe heel leuk leerzaam ook vooral. Ik, heb, ja, ik ben zelf dan bezig met een kleine onderneming en nou ja, was eigenlijk... Wat vragen en ik hoop eigenlijk hier wat antwoord te vinden. En tot nu toe heb ik die al aardig gekregen. En een bevestiging van mijn concept, dus dat is altijd leuk. Nou ja, zeker, zeker een bruikbare avond. Ja, tot nu toe.